Welkom bij Stuff. Ik ben uh, verder aan het gaan met mijn uh, Boston en, uh, en Main locomotief. Ik heb inmiddels krimpkousjes over de um, blootliggende verbindingen gelegd. Zodat er ja, wat minder kans is op kortsluiting. En ik ben bezig met de verlichting. Uh, eigenlijk zit er dus deze gloeilamp in. En ik wil dat vervangen door een led. Ik heb opgezocht dat uh, de witte draad is de uh, voorkantverlichting en de blauwe is de uh, ja ik dacht common ground ik zag ook her en der dat het de uh, ve plus is maar uh, ik merk toch hier ook dat het de ground uh, is als ik me goed herinner met de voltmeter um, ik uh, heb Decoder Pro draaien. Ik ga wederop proberen mijn screen capture te doen. En, uh, ik ga eerst eens kijken hoeveel volt hier uitkomt. Ik heb mijn trein geselecteerd. Ik kan hem een stukje laten rijden. Nou, maakt dat is wel genoeg. Hij staat op forward. Dus er zou nu stroom moeten staan op de kant, verlichting voorkant. Nu hoop ik dat het hier op te lezen is. Ja, de blauw is wel de pluspool. Het is bijna 16 volt. Uh, dus een witte led. Forward voltage 3.3 volt. Ongeveer uh, 20 milliampere. Heb ik even ergens ingevuld. En dan kom je uit op een uh, aanbevolen weerstand van uh, 680 ohm. Nou, dat is deze weerstand hier. Dus als ik nou op mijn breadboard hier alles goed aansluit. Kijk aan. Dit is uh, een redelijk uh, felle lamp. Ik denk eerlijk gezegd te fel voor uh, in de locomotief. Dus ik uh, zat zelf te kijken naar een uh, 820 ohm. Uh, mm, kijken hoe fel dat eruit komt. Ik heb in de led gekeken, dus ik zie vlekjes. Kijk. Het is nog steeds een uh, redelijk uh, felle LED. Uh, maar in ieder geval een stukje aangenamer. Ik kijk heel even wat er gebeurt met een... Eens kijken, 820 heb ik hier. Is dit een 1K? 5. Nou, dus, uh, nog wat meer weerstand. Oh, ja, er tussenuit. Echt? Hij hoeft hier ook alleen maar door een stukje plastic heen te schijnen. Dus ik denk dat dit een heel stuk vriendelijker is als het uh, door een kap heen moet. Uh, die, uh, Nou is dat te zien. Ik moet hem eigenlijk een beetje bijbouwen hiervoor. Ik denk zelfs dat dit misschien nog wel te fel is. Hij zit vrij hoog hier in de kap. En dan brandt eigenlijk de lamp hier door, de, ja, door, door, door alle ramen heen. Als hij naar voren wijst dan. Ja. Ik denk dat ik nog wat hoger mag. Eens even kijken wat ik in mijn assortimenten heb liggen hier. 3K 1M <coughs> 1K8, 3K, 2K2 Rood, rood, rood, rood. De weerstand is ook lekker warm, dus, uh, deze zijn misschien iets te dun voor de hoeveelheid aan de warmte die afgevoerd moet worden. Ja, dit is eigenlijk ook prima. Ik denk dat ik hier voor de, uh, de 2K, dus uh, 2000, 2000 ohm ga. Weerstand wordt wel warm, ik hoop dat het niet te warm wordt, en de led moet uiteindelijk hierin terechtkomen, in die socket. Dus ik denk dat ik, hem uh, past precies allemaal, dus ik denk dat ik de wat verbuigen van de pootjes, een heel eind kan komen, maar dan ga ik er wel eerst, het soldeerwerk voor doen. Ik ga de stroom eraf halen. Zo, stoppen uit zo, voordat ik dadelijk ergens kortsluiting maak. Die gaat ook weg. Nu ben ik vergeten wat de plusbol was. Eventjes ervoor zorgen dat ik het goed doe. Dit is de ground. Die ging hierheen. Zo. Goed, ik wil de weerstand aan deze poot hebben. Ik kan het allemaal nog wel wat inkorten, maar dat komt dadelijk. Oh, oh, te snel, te snel. Ja. Yeah. <coughs> Dat is één. Goed, die, die, die, die, die, die, zwart. De witte. Ga ik aan de weerstand monteren. Eerst weer de stroom eraf. Okay. Ik ga hem ook een stuk inkorten. Even goed buigen. Pardon, de witte moet aan de weerstand. ik dus op de achterverlichting wil doen, dan moet ik de blauwe kabel uh, eigenlijk ook doortrekken naar achteren. Want dat is dus de uh, uh, de eigenlijk de, de de common plus. Dus uh, die ga ik daar straks misschien nog opzetten als ik de andere ook gaat doen. Daar was ik eigenlijk gewoon niet uit, want ik kan de letter niet makkelijk opmonteren. Dan moet ik met lijm aan de gang. Nou, dat wordt meestal een beetje een rommeltje. Dus, dat weet ik nog niet. Maar als ik zo zie hoe wiebelig het hier zit, dus misschien dat ik aan deze kant ook wat moet lijmen. Oh, hij uit de weg. Zo. Even kijken, stroom op de baan is dat veilig. Waarschijnlijk niet. Een beetje naar voren rijden. Heb ik hem nou toch verkeerd om aangesloten, zo goed op zitten letten. De makkelijkste manier om erachter te komen is eventjes los te halen. Zo. Zo. Hop, naar voren. Ik krijg nou wat joh. heb ik dan soms net mijn led gefrituurd, dat zou natuurlijk nog kunnen. Even kijken of er wel eh, spanning op staat. Geen spanning. Eh, wat? Ja, wel spanning nu. 16 volt, maar de brandt vrij weinig. Goed, uh, ik had dus de, de led uh, gefrituurd. Ik heb inmiddels de uh, led vervangen. Ik heb uh, de, de weerstand er weer tussen gezet. Ik heb een krimpkous overheen uh, gedaan. Ik ben nu die krimpkousen aan het laten krimpen door met mijn, mijn soldeerbout eronder onder te houden hopende dat de lucht die er vanaf komt warm genoeg is om, uh, om wat te laten doen. Het zou moeten werken. Het werkt ook bij andere dingen, bij andere krimpkousen. Maar Ik wil natuurlijk niet delen van deze trein gaan smelten. Het is een beetje oppassen, maar gelukkig komt het niet zo heel nauw hoe, hoe, hoe klein die krimka, hoe strak die krimka zit. Zie maar, uh, een beetje op zijn plek blijft zitten. Zo. Goed, dat is dus de ledverlichting. Nu wil ik hem alleen nog. Uh, we moeten al die kabels nog eens weg gaan werken. Is inderdaad misschien wel wat te fel. Nog steeds te veel. Ik wil hem ook nog uh, vast gaan zetten. Dat, dat buigen dat, uh, was het niet helemaal. Ik denk dat ik hier hem sowieso op zijn plek moet gaan lijmen. En als ik dat dan toch ga doen, misschien dat ik dan aan de achterkant hier ook wel de lamp kan bevestigen. Maar die moet dan wel een heel stuk hoger. Dus... Daar ga ik nog eens even over nadenken. En hij moet nog terug in elkaar. De overgebleven kabels wil ik nog even wegwerken. En in zijn geheel moet ik het nog zien weg te werken dat het niet in de draaiende onderdelen van de motor gaat komen. Ik, denk dat ik hier zo de kabels op vast ga zetten. uiteindelijk moet de decoder ook, uh, moet die ook nog even een plekje krijgen. Maar misschien dat ik ook wel met wat uh, stukken plastic aan de gang ga om uh, hier een brug te bouwen. Nu even uitzoeken. Maar tot zover in ieder geval voor nu de verlichting. Uh, Ik hoop dat mijn screen capture gelukt is. Dan kan ik ook een keer laten zien wat ik op al mijn laptop aan het doen ben. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.